Ik ben uh, Patricia Kaarsenhout en ik ben uh, beeldkunstenaar en activist en morgen doe ik mee bij Code Rood. Uh, ook hier in de workshop over Art en Activism. Ja. Oh, Oké, okay. wat, wat ga je dan uh, vertellen? Uh, dan... Nou ja, ik word, uh, het is eigenlijk een panelgesprek met uh, twee andere kunstenaars die ook activist zijn en met milieu bezig zijn. En, uh, ja, het gesprek gaat eigenlijk over hoe je kunst uh, kunt inzetten om uh, systeemkritiek te geven. Uh, om grote publieken te bereiken, uh, om publieken te activeren. Dat is wat ik doe met mijn werk. Uh, en ja, de noodzaak ook van kunst en activisme. Dat je die twee dingen eigenlijk helemaal niet zou moeten scheiden. Ik uh, vind namelijk dat alle kunst politiek moet zijn. En het eigenlijk ook is. We <laughs> hebben nu net een workshop gehad over energiedemocratie. Wat vond je daarvan? Ik vond het een hele goede workshop. Um, ten meer omdat ik, uh, het onderwerpen zijn waar ik heel weinig van afwist en ik zei al van ik stap erin, uh, ik stap er leeg in en ik ben er vol uitgestapt, vol uh, van kennis en uh, uh, ook wel gechoqueerd ja, over veel dingen die ik echt niet wist. Ik wist natuurlijk wel dat Shell een verschrikkelijk bedrijf was, maar dat het zo verschrikkelijk was vond ik echt uh, chockerend. Wat ik ook chockerend vond het was uh, al de informatie over uh, alle claims die uh, overheden opgelegd kunnen worden door bedrijven uh, en hoe machtig bedrijven eigenlijk zijn hoe overheden ja, eigenlijk volledig bespeeld worden door bedrijven uh, wist ik ook wel maar ja, het is het is, het is het is zo heftig om het zo te horen en hoe extreem het eigenlijk is dus ja is, we hebben uh, een heel groot monster te bevechten sluit je aan bij actiegroepen en uh, wees solidair wees solidair met, uh, met actiegroepen Strijden voor een betere samenleving. Dus niet alleen voor je eigen hakje protesteren. Maar ook voor het hakje voor alle anderen. En uh, dus als er een uh, grote antiracisme demonstratie is. Doe dan ook mee. Want het heeft allemaal met elkaar te maken. En uh, ik, ik doe heel veel verschillende dingen. Ik ben activist. Maar ik, ik, ik doe heel veel verschillende dingen. Omdat ik in onrechtvaardigheid. Er zitten allerlei verbanden in. En toen zij er met elkaar te leggen. Dus doe niet alleen het een. Maar doe ook het ander. En wees solidair.